Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen heeft. Een aantal jaren geleden las ik een bijbeltekst waarvan ik moest huilen. In Johannes 17 vers 4 zegt Jezus... Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Dit geeft aan dat het volgen van God betekent... Afmaken wat Hij ons opgedragen heeft. Sinds het lezen van deze tekst is het belangrijk voor mij geworden om niet alleen te doen wat God mij heeft opgedragen, maar dat ik afmaak wat Hij mij heeft opgedragen. Er zijn een heleboel mensen die instappen en een reis met God beginnen, maar ik denk niet dat er net zoveel zijn die deze reis af zullen maken. In Handelingen 20, vers 24 zegt de apostel Paulus, Als ik maar mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Ik ben vastberaden om Gods roeping voor mij tot een goed einde te brengen en er elke minuut van te genieten. Dat is ook wat ik voor jou wens, om elke dag van je leven te genieten en af te maken wat God jou heeft opgedragen. Maar het meeste zal van onszelf afhangen. Het is niet allemaal aan God. Hij heeft zijn deel gedaan en geeft ons alles wat wij nodig hebben in Christus. Het is aan ons om te blijven leren, groeien en de Heilige Geest in ons te laten werken. Neem de tijd om te overwegen welke dingen God jou heeft opgedragen te doen en vraag jezelf af... Wat doe ik vandaag om krachtig te kunnen afmaken wat God mij te doen heeft gegeven? God heeft grote plannen voor jou. Ontvang ze door geloof en ga er met heel je hart achteraan. Vandaag wens ik dat je een verbindenis maakt voor een sterke finish. Ik weet dat God deze verbindenis zal eren. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, net als Jezus wil ik kunnen zeggen dat ik het werk dat U mij heeft opgedragen heb volbracht. Dank U voor uw werk in mij om mij de kracht en het verlangen te geven voor uw doel te leven en mijn loop met blijdschap mag volbrengen. In Jezus' naam. Amen. Fijn hè?